Hoi, ik heb veel informatie verzameld tijdens het doen van onderzoek. Dit heeft me meer inzicht gegeven in het probleem en de gebruiker. Ik ga een probleemstelling opschrijven. Hiermee geef ik duidelijk aan wat ik ga ontwerpen en waarom. Kijk maar mee! Het probleem krijg je in het begin van het ontwerpproces aangereikt door bijvoorbeeld een opdrachtgever of een gebruiker. De probleemstelling is jouw beschrijving op basis van het onderzoek over dat probleem. Zie de probleemstelling als een samenvatting van alle informatie die je hebt gevonden. Als je je onderzoek hebt afgerond en een samenvatting hebt gemaakt, heb je alle informatie die je nodig hebt voor een probleemstelling. Bij het schrijven van een probleemstelling vraag je jezelf af wat wil ik bereiken met mijn ontwerp. Dus je kijkt naar de toekomst, naar het resultaat van je ontwerp. Je kan het zelf zien als een soort droombeeld dat je waar wilt maken. Misschien wil je een vervelend gevoel bij iemand weghalen. Of misschien wil je iemands dag fijner maken. Let erop dat je hier niet zegt dat je een boekenkast wil maken voor iemands boeken. Dat zorgt er namelijk voor dat je straks helemaal niet creatief kan gaan zoeken naar een oplossing. Zorg er dus voor dat je niet denkt in producten, maar denkt in het effect van of het gevoel over je oplossing. Een goed hulpmiddel is je tijdlijninterview. Daar heb je gezien waar het probleem zich afspeelt en welke emoties er spelen. Je kan daar dus zien welke emoties of gevoelens je wilt verbeteren. Als je weet welk effect je wilt bereiken, ga je ook bedenken waarom dit effect belangrijk is voor de gebruiker. Ik ga bij het bedenken van de probleemstelling nadenken over het resultaat en het effect van een ontwerp. Ik denk en droom dus over een ideale situatie. Bij Rosa is de ideale situatie dat ze zich kan focussen op haar schoolwerk en wanneer ze dat heeft afgerond of even pauze wil hebben, echt kan uitrusten zonder nog te piekeren over school. Dit komt ook overeen met het tijdlijninterview van Rosa. Daar zie ik goed dat ze hier blij is en daarna weer sip. Als ze dan weer aan school moet werken, is ze weer opnieuw minder blij. Ik kan goed zien aan het tijdlijninterview dat ze emotioneel onrustig is. Dat wil ik veranderen. In mijn probleemstelling schrijf ik op wat de gewenste uitkomst is voor het probleem. Ik schrijf op wat ik wil bereiken met mijn ontwerp. Als eerst schrijf ik op wat ik de gebruiker toewens. En als tweede schrijf ik op waarom dit relevant is. Ik doe dat in een formulier. Dit kan jij ook gebruiken. Oké, okay, dit staat er. Ik wil voor de doelgroep dat het effect wat bereikt moet worden, omdat de reden waarom dit belangrijk is voor de gebruiker. Als ik dit nu ga invullen, komt er bij mij het volgende uit. Ik wil voor Rosa dat ze zich goed kan afsluiten, omdat ze zich dan weer prettig voelt in haar eigen kamer. Zo, dat is het. Nu heb ik een droombeeld neergezet. Iets waar ik naartoe kan werken. Dit droombeeld moet wel uit kunnen komen, dus een volgende stap is het opschrijven van eisen en doelen. Succes met het maken van jouw probleemstelling!